Wij zijn uh, Carola en uh, Liane de Ruiter van uh, Succesvolle Opvolging. En uh, wij zijn een uh, familiebedrijf. En wij uh, dragen het familiebedrijf een heel warm hart toe. Want uh, familiebedrijven zijn mooi, zijn krachtig, zijn de mooiste bedrijven van Nederland. En uh, vandaar dat wij een uh, familiebedrijf uh, event uh, organiseren. Op 6 april in Oostzaan. Met als thema winnen in het familiebedrijf. Speciaal voor opvolgers en overdragers die van hun opvolging hun succes willen maken. Die antwoord willen op de vragen waar ze mee lopen. Die willen sparren met andere ondernemers. Kennis willen gaan delen. En willen weten wat hun eerstvolgende stap is om van hun familiebedrijven en hun opvolging een succes te maken. We nodigen jullie van harte uit voor dit inspirerende event. 6 april en we ontmoeten jullie graag. Ja, Tot dan! Dag!